Sport maakt je gelukkiger, gezonder. Blijer, fitter, weerbaarder, vrijer. Het ontroert en daagt je uit. Verbroedert en zelfs als de wereld even stilstaat, helpt het je altijd vooruit. Sport geeft je vriendschap, laat je samen beleven, leert je winnen, verliezen terwijl je soms naar elkaar scheelt, altijd te vergeven. Sport laat je bewegen, verlegt je grenzen, laat je balen en stralen en geeft je energie om elke keer opnieuw samen de finish te halen. Ontdek ook wat sport met jou doet. Sport doet iets met je.